Ik ben met jou in contact gekomen via mijn, via mijn zus en die heeft mij ja, aangegeven dat het een uh, procesbegeleiding via jou kon inhuren. Wat ik uh, voornamelijk heb, uh, heb ervaren is een uh, stukje aankoopbegeleiding. Het proces was ons onbekend en nou, daar hebben we heel veel aan jou gehad om uh, de stappen van het proces te voorspellen. Wij waren zelf onwetend in wat de volgende stappen en hoe de andere kant van het proces uh, zou handelen. En daarin ons, heb je ons enorm uh, ja, aan de hand genomen en laten zien van nou dit gaat er gebeuren, dat gaat er gebeuren. Je, je wil zelf te snel te graag, want je vindt het een mooi huis. En nou ja, juist op het juiste moment op de rem drukken van wacht nog even, zij zijn nu dit aan het voorbereiden of ze komen daarmee. En uiteindelijk hebben we uh, op de juiste momenten de juiste stappen gemaakt. En ja, zijn we, hebben we alsnog het mooie huis, maar wel met een betere deal dan dat we zelf. Want we hadden er zelf met open vizier uh, vol in het mes gelopen. Wat ik prettig vond, is dat je op de juiste momenten uh, er was als ik het nodig vond. Dus je hield het proces van buitenaf in de gaten. En als het nodig was, trok je aan mijn vestje om me bij te sturen. En als ik jou nodig had, was je voor mij bereikbaar. We zijn ontzettend gelukkig in ons huis. Het is een schitterende woning en ja, een prachtige plek. Financieel is het gewoon gezond geregeld. Dus ja, alles bij elkaar is het, uh, ja, echt ons droomhuis wat we op deze manier hebben kunnen betrekken.